Hoi, hier is Noortje en ik heb een belangrijke boodschap voor alle coaches en adviseurs... ...die er helemaal klaar mee zijn dat het werven van nieuwe klanten zoveel tijd en energie kost. En als je op de link klikt, dan ga ik je leren wat er voor nodig is om met één video... ...het hele jaar door nieuwe klanten te krijgen. Mijn klanten die dit gaan doen, die krijgen vol automatisch nieuwe klanten binnen. En uh, dat kan dan met één video, maar het gaat erom dat het wel een hele goede video is en dat je precies de juiste dingen zegt die mensen echt raken. Als je niet zo'n video hebt, dan uh, kost het alleen maar heel veel tijd en moeite om uh, nieuwe klanten te krijgen. Dus, uh, en dat is tijd die je dus niet kan besteden aan alle uh, mooie dingen die, uh, die je leven heel waardevol en interessant maken. Dus klik op de link om te leren wat er voor nodig is om met video hele goede klanten te krijgen.